In deze handleiding laat ik je zien hoe je twee staps verificatie instelt binnen MijnPepX. Klik op de oranje knop rechtsboven op gegevens wijzigen. Klik daarna op beveiliging instellen. Klik nu op klik hier om twee staps verificatie in te schakelen. Je krijgt nu de optie om time-based tokens in te schakelen. Klik hierop en klik daarna op aan de slag. Scan nu deze QR-code met een app op je mobiel. Bijvoorbeeld de Google Authenticator, die je hier ziet. Door de app te openen en de QR-code te scannen, zie je nu een zescijferige code. Die code vul je hierin. Nadat je dit hebt ingevuld, klik je op Doorgaan. Je krijgt nu een herstelcode. Op het moment dat jij je mobiel verloren bent, vul je deze code in om weer toegang te krijgen tot je account bij MijnPepix. Dit is op dat moment de enige manier om nog te kunnen inloggen binnen Pepix. Bewaar deze code daarom goed. Nu je dit hebt ingesteld, kun je op sluiten klikken. Het instellen van twee stap certificatie binnen MijnPepix is nu voltooid.